Goedendag allemaal. Vandaag een korte herhaling van de eerste paragraaf van hoofdstuk 10 over de bloedsomloop. Dat is een beetje een introductieparagraaf. Nou, waarom hebben we ook weer een bloed bloedsomloop? Een bloedsomloop is een essentieel onderdeel van de meeste meercellige dieren. Waarom? Omdat alle lichaamcellen, alle cellen in een lichaam, hebben gewoon van alles nodig... En moeten van alles kwijt. Maar niet alle cellen in een lichaam. Die zijn verbonden met de buitenwereld. Een cel in mijn nieren, bijvoorbeeld. die heeft, net zoals alle andere cellen in mijn lichaam. zuurstof nodig en glucose voor verbranding. Maar natuurlijk, mijn nieren. die staan niet in contact met de buitenlucht. die kunnen daar geen zuurstof uit opnemen. En zij krijgen ook niet direct eten. Dus zij kunnen ook niet direct glucose vangen. Dus moet er een transportsysteem zijn, een bloedsomloop, om lucht vanuit in ons geval de longen, zuurstof vanuit de longen naar die nieren te laten gaan. En glucose vanuit bijvoorbeeld de darmen naar die nieren te laten gaan. Dus nogmaals, de functie van een bloedsomloop is transport. Nou, dat hebben we net al gezegd, transport van zuurstoffen en voedingsstoffen ook. Maar inderdaad ook afvalstoffen, zodat die weer het lichaam uit kunnen. Water, omdat je hele lichaam continu water nodig heeft. Warmte, omdat warmte ook niet op alle plekken in je lichaam even goed wordt gemaakt en even goed wordt losgelaten. En als laatste heeft je bloed ook nog een transport transportfunctie voor hormonen. Dus een signaalfunctie, parallel met je zenuwstelsel. Zo'n bloedsomloop bestaat uit drie componenten. Allereerst heb je een transportvloeistof nodig. Een vloeistof waarin alle dingen zitten die van de één punt in je lichaam naar een ander punt in je lichaam moeten worden vervoerd. Dat kan een oplossing zijn, maar dat kan ook op andere manieren worden meegevervoerd. En bij de meeste dieren met een bloedsomloop is dat bloed, zoals bij ons ook. Maar weekdieren en potigen, die hebben iets wat op bloed lijkt, maar toch net anders opgebouwd is. Dat noemen we hemolymphen. Daarnaast moet dat transportvloeistof moet ook door iets heen vervoerd worden. En dat is door een buisensysteem. Een buisensysteem, zoals bij ons de bloedvaten, dat op alle plekken in je lichaam komt, zodat het uiteindelijk bij alle cellen in je lichaam die voedingsstoffen uit kunnen komen, die zuurstof uit kan komen en ook de afvalstoffen daar weer vandaan kan worden vervoerd. Als laatste moet je er ook nog voor zorgen dat dat weefselvloeistof door die buizen heen kan bewegen. Dus dat het er doorheen wordt geduwd en dat is met behulp van een pomp. Een holle spier is dat altijd. Die in elkaar knijpt en daarvoor zorgt dat het bloed één kant op gaat. En dat is bij eigenlijk alle dieren een hart. In de biologie verdelen wij het bloedsomloop in meerdere typen bloedsomlopen, bij verschillende dieren. Nou, we beginnen eerst met het behandelen van een open bloedsomloop. Wat is een open bloedsomloop? Dat is een bloedsomloop waarin er allerlei vloeistof naar het hart toe wordt getrokken en vanuit het hart, via dat buissysteem door de rest van het lichaam heen wordt verspreid. Dat zie je hier ook in een voorbeeld van de mossel. Um, echter, wat kenmerkend is aan een open bloedsomloop, is dat die buizen niet afgesloten zijn. Oftewel, dat vloeistof, wat in, dat transportvloeistof in die buizen, dat komt uiteindelijk gewoon allemaal de buizen uit. En dat wordt ergens in het lichaam wordt het weer opgevangen om uiteindelijk weer bij het, hart te gaan, bij het hart te komen. Je zou kunnen zeggen, als je even nadenkt over het lymfensysteem, dat alle hemolymfe of alle uh, bloedplasma zou je kunnen zeggen, wordt omgezet in weefselvocht, weefselvloeistof. En op weefselvloeistof komt uiteindelijk weer bij het hart uit, zonder dat daar vaten tussendoor zitten. Nou, als we even bij die mossel hier kijken, bij die mossel zie je dat alle bloed, of alle transporten, in dit geval hemolymfe, want een mossel is een weekdier natuurlijk, al die hemolymfe die wordt hier aangetrokken en komt langs de kieven, Wordt bij de kieven verzameld. De kieven zorgen ervoor dat er zuurstof bij het hemolymfe uitkomt en dan wordt het uiteindelijk gaat het weer het hart in en wordt het weer het hele lichaam doorgepompt, al die bloedvaten uit en wordt het weer verzameld in de kieven. Bij gewervelden heb je eigenlijk te maken altijd met een gesloten bloedsomloop. Dat betekent dat het bloed in principe binnen, uh, binnen die buizen blijft. Nou, jullie weten natuurlijk al, het gaat wel een beetje die buizen uit, in de vorm van weefselvloeistof bij de haarvaten, maar het, wordt er, het grootste deel wordt er weer terug ingetrokken en natuurlijk via lymfenvaten komt de rest van het weefselvloeistof weer terug bij het hart. Ehm... Um, en onder de gesloten bloedsomloop uh, hebben we ook weer twee typen. We hebben enkelvoudige bloedsomlopen en, dubbel, en dubbele bloedsomlopen. Enkelvoudige bloedsomlopen, dat betekent dat gaat één keer langs het hart. Dus we hebben hier één keer dat het langs het hart gaat. Je hebt het bloed. Dat gaat hier gaat het langs de kieuwen. In de kieuwen komt er zuurstof in het bloed. En van daaruit gaat het. Meteen naar de rest van het lichaam. En in haar vaten op andere plekken in het lichaam wordt die zuurstof er weer uitgehaald. En gaat het via aders terug naar het hart. Dat is anders bij andere gewervelden. Zo'n enkele bloedsomloop vind je vooral bij vissen. Een dubbele bloedsomloop. En een volledig afgesloten dubbele bloedsomloop, dat vind je echt bij, alleen bij zoogdieren en vogels. Reptielen en amfibieën hebben een beetje een tussenvorm tussen enkele en dubbele bloedsomlopen. En waarom heet dat dan een dubbele bloedsomloop? Dat is omdat het twee keer langs het hart gaat, elk rondje. Als we even hier beginnen in de rechterkamer van het hart, dan zie je daar bloed gaat naar die longen. En in de longhaarvaten wordt dat weer zuurstofrijk. Daar wordt zuurstof in het bloed opgenomen. En dan gaat het eerst naar de linkerkant van het hart. En dan wordt het pas weer de rest van het lichaam doorgepompt naar andere organen. Waar dan weer zuurstof wordt afgetapt. En dan heb je zuurstofarmbloed wat weer bij het hart komt. Dus... Komt twee keer langs het hart. Ik hoop dat het duidelijk was. Voor nu deze herhaling van paragraaf 10.1. Kijk vooral ook naar de rest van de herhalingsfilmpjes. Heel veel succes!